Hallo slimme vogel, heel slim dat je kijkt Want vandaag gaan we het hebben over het bepalen van een doelgroep en wat allemaal van belang is voor het bepalen van je doelgroep. Als je bezig bent met je communicatie of met je marketing is het, beter om, is het belangrijk om te weten naar wie jij een boodschap zendt. Wie gaat uiteindelijk jouw boodschap ontvangen? Dat zijn misschien heel veel mensen, maar hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap die mensen aanspreekt die je wilt aanspreken, die jouw doelgroep is. Dus hiervoor is het belangrijk om een doelgroep te bepalen. Dit is niet alleen belangrijk voor wat je gaat zeggen in je marketingboodschap of marketingbericht. Dit is ook belangrijk voor bijvoorbeeld als je gaat targeten op LinkedIn of met Facebook advertenties, dat je weet waarop je kunt inspelen. Als jij je doelgroep gaat bepalen, is het gewoon heel belangrijk om te bepalen van oké, okay, zijn het mannen of vrouwen? Of maakt dat niet uit? Uh, hebben ze een bepaalde leeftijd? Of maakt dat niet uit? Zijn ze van een bepaalde sociale klassen? Of maakt dat niet uit? Wat voor interesses heeft mijn doelgroep? Hè? Misschien vinden ze natuur heel belangrijk. Misschien vinden ze schoonheid heel belangrijk. Misschien vinden ze gewoon sociaal samen zijn heel belangrijk. En dat zijn dan belangrijke thema's waar je op kunt inspelen in je marketing. Um, dus dat zijn bijvoorbeeld interesses, maar ook wat ze dus belangrijk vinden. Dat is bijvoorbeeld leuk als je politieke dingen doet. Uh, maar je wilt ook, als je dan weet wat, waar mensen mee bezig zijn, wat hun interesses zijn, wat hun zorgen zijn, kun je daar vervolgens op inspelen met jouw marketing. Dus daarom is het heel belangrijk om een heel compleet beeld te hebben van jouw doelgroep. Dus je hebt zeg maar je doelgroep en daaruit onderverdeel je zeg maar hun interesses hun angsten, hun wensen, uh, hun belangen. En met die delen kun jij dan gaan kijken van oké, okay, hier kan ik wat mee. Het is dus belangrijk voor je targeting op Facebook advertenties. Het is belangrijk voor de tekst die je gaat gebruiken in een bericht. Maakt niet uit of het op je website is, op social media of in een blog. En het is ook belangrijk voor de manier waarop jij de aandacht van je doelgroep gaat vangen. Bijvoorbeeld heb je afbeeldingen, dan is het belangrijk dat daar iets op staat wat jouw doelgroep aanspreekt en wat ze nieuwsgierig maakt. Dus iets wat de aandacht pakt. Dus uh, ik neem aan dat ik je veel stof tot nadenken heb gegeven en heel veel succes met het bepalen van jouw doelgroep.